Een brief van de gemeente. Je moet belasting betalen. Maar soms lukt dat niet. Blijf daar niet te lang mee zitten. Misschien kom je wel in aanmerking voor kwijtschelding. Daarvoor moet je wel zelf bij ons aangeven dat je niet kan betalen. Dat gaat makkelijk via een digitaal formulier. Akkoord geven is voldoende. Vervolgens wordt bekeken of je recht hebt op kwijtschelding. Eerst met een automatische check. Je ontvangt een brief waarin staat of je kwijtschelding krijgt of dat er nog meer informatie nodig is. Krijg je kwijtschelding? Dan hoef je niet te betalen. Maar bewaar wel altijd de brief. Als blijkt dat er aanvullende informatie nodig is, ontvang je daarover een brief. In sommige gevallen hebben we iets meer informatie nodig om te kunnen bekijken of je recht hebt op kwijtschelding. Moet je uiteindelijk toch betalen? Of ben je het niet eens met de uitslag? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen je graag. Dus. Moeite met betalen? Laat het ons weten.